Ik heb iets fucking kouds aan. Dus nu moeten we ieders vijf dingen uitzoeken. Ik kan ik eigenlijk al... Uh, met <lacht> hey, daar gaan we het heel joh. Pep, staan jullie mee. Staan jullie mee. Nou, allebei tegelijk. Niet vet, maar ik kan ze gewoon nooit in. Dus ik... Ja? Yeah? Ja. Yeah. En een goedemiddag. Daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben uh, eten aan het maken. Het is vrijdag. Ik ben met mijn ouders thuis. En het is hier heel erg donker, zie ik wel. Um, ik wacht op Robin, want we gaan zo een challenge doen. En we weten nog eens wat voor challenge we gaan doen. Dus dat wordt nog wat, dus we moeten nog zo nog uitzoeken. Volgens mij moeten we zelfs nog boodschappen doen ervoor. Dus ja, ik zie jullie zo als Robin er is en dan gaan we beginnen met de challenge. Ik heb echt heel zielig drie broodjes eieren in elkaar geflamst. En ik ben heel psychisch. Ik kan niet eten zonder iets te kijken op tv. Ik moet iets kijken terwijl ik aan het eten ben. Nou, we gaan nu even naar de supermarkt met Robje... Hoi, oi, oi. Rob je is ook in de building. Ik heb iets fucking kouds aan. Had je mijn steun gezien? Ja, Leuk, hè? Echt vent. Maar hij, hij filmt eigenlijk zo, dat is fucked up. Dus ik ga hem denk ik zo doen. Ga je nog, die, die, die kan toch op? Ja, je moet toch naar de AH. Ja, dat is toch hetzelfde? Maar uh, we gaan dus nu naar de Albert Heijn. Zij... Oh, ik word zo farag aan dit zo. Robin en haar dus we zijn al onderweg naar de Albert Heijn. Robin moet vijf dingen halen, ik moet vijf dingen halen. We moeten allebei gaan proeven. We doen de What's in my mouth uh, What's in my mouth challenge. What's in my mouth? <laughs> zeg jij het eens. What's in my mouth? What's in my mouth challenge. Hey. Misschien is Sony mooi tijd. Waarom is het zo druk? Het is vrijdag. Dus nu moeten we ieders vijf dingen uitzoeken. Dus uh, good luck. Tot ja, zo. Ik ga echt deze dingen voor. Nou, het eerste wat ik heb is gember. Ja, zoiets. gepureerde, knoflook op olijverolie. Ja, ja, dan is dat. Ja. ja. Gember. Oh, ja. Oké, okay, super. Ja. Dankjewel. Kan ik vanuit hier zien wat in haar mandje zit? In regel, dat het wel... Dat het niet geen wasmiddel is. Nee, nee, nee. Wel eetbaar. gewoon, oké. Wat je kan eten. Oké. Okay. Ja. Dus ook geen hondenvoer nee Nee, nee, dat nee, dat echt niet nee, nee, nee. We werden net even onderbroken door de manager van de Albert Heijn, dat we daar niet mochten filmen. Ja. Maar die kerel was half aan het eten. Hij <laughs> ja. ja, zag... Ja, zag al kruimels hier. ja, <laughs> ja hij kwam zo naar mom op. Ja, je mag hem niet filmen hier. En allemaal kruimels op zijn wang. En allemaal eten <laughs> ja. nog in zijn mond. Ik dacht echt, oh my god, jij bent manager. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Okay. Maar goed, we hebben nou onze shit gekocht. Het. Heb jij heb je ook een beetje lekkere dingen gehaald? Of alleen maar gewoon vieze en uh, dingen? Nee, volgens mij wel twee lekkere. Oh, echt? Ja. Oh, Oké. Okay. Uh, jij hebt ik dus heb alleen maar vieze dingen. maar hij stopte oh. niet. Maar jij hebt zeker alleen maar vieze dingen. Nee. Nee, ik ken niet alleen mijn vieze dingen. Je hebt echt die Ik zei, deze chick die sport niet hè. Ze had gewoon voorhang, maar die andere guy gaat geen voorhang. Maar ze geeft gewoon gas. En ik zit hier, oh my god, oh my god. Ik heb toch voorhang, of niet? G. Wanneer ik dubbele schoenen heb binnengekregen. En Robin van mij. Yay! Woe! is Welke kleur verf gebruik jij zelf voor je haar? Hmm. Wat was dat nou ook weer? Vijf, volgens mij. We zijn trouwens aan het live gaan, dat mensen. Ik ben ook tegelijkertijd aan het vloggen. Oh, verhuizen, vloggen. Oh, dat zijn de do's en don'ts van Enschede. Eigenlijk in Enschede kan je alles. Ja, nee, niet echt. En juist in Amsterdam kan je alles doen. Enschede is echt dood hoor. Ik snap echt niet dat mensen hier naartoe gaan verhuizen. Waarom ben jij niet in beeld? Jesus, Jesus, ja, sorry. En ik wil nog even mijn outfit laten zien. Ik ben echt super blij met deze bodysuit. Deze is van Rebellious Fashion. En een jasje van de Mango die ik al heel lang geleden heb gehaald. Aan de achterkant staat Bowie. En dit is een broek die ik van mijn winkel heb gehad. En schoenen van Isabel Marant. mijn hand. Robin is nu naar huis. Ik ga nu ook naar huis. Ik Nog even langs de Jumbo pakketje ophalen. Dus dat ga ik doen. Dus het gas van huis doet het nog niet. Dus kijk hoe ik aan het koken ben. Ik heb dit trucje geleerd van Armina. Zij kookt er soms achter in de winkel. En dus ik heb net rijst gekookt. Nou doe ik de boontjes. Dan haal ik de boontjes eruit. En dan doe ik de kip. En als ik dat heb gedaan voeg ik alles samen. En dan heb ik het eten klaar. Dat moment wanneer je eten net klaar is. En je hoort dat er twee extra personen komen. En geen fucking boodschappen heb. Wie kan er geloven dat ik voor vier mensen in dit pannetje, in deze rijstekoker, avondeten heb gemaakt. Dus ik ga hem opruimen. Deze shit opruimen. En in de woonkamer staat nog meer. En ik zie jullie morgen. Nou, gelukkig is zomaar te laat, dus kan ik maar even mijn ding doen. Brein al ondertussen in de stad. Ik ga mijn auto lekker parkeren bij zomaar voor de deur. Kijk, nee, nee, nee, nee. zomaar, nee, zomaar nee, nee. heeft mij gewet. Je moet drie Snickers opeten en binnen twee minuten moet je hem op hebben en je mond leeg hebben. En als je dat lukt, dan krijg ik 200 euro van hem. 200 euro. Als tegenprestatie uh, werk ik dan vandaag voor niks. En? Lekker een dagje vrij. En dan heeft hij dus een dagje vrij. dan gaat hij dus naar huis. Dus dan moet ik alleen werken. Dus zomaar, ik vind dat je nou sniks moet gaan halen. Is goed. Dan ga ik die even achterin douwen. Oh, ik had niet moeten eten. <laughs> maar ze zeggen dat als je eet... Klopt. Dan ben je sneller... Klopt, nee. Nee, als je niet eet, niet hebt gegeten, ben je sneller vol. Ja. Hé, hey, maar zomaar. Als ik dus win, dan wil ik wel deze, hè. Ja. Dan is deze van mij. Ja. Deze, die kan ik eigenlijk al... Uh, maar ik wacht er nog even mee, want ik heb net gegeten. Ik heb net koffie gehad. Dus ik denk rond 4 uur of zo. Het is een mooie tijd om te beginnen. Ik heb nog gewoon echt honger. Yes. En ik zit gewoon zomaar al de hele tijd te zeggen: Doe alsjeblieft de deur dicht, want ik wil gewoon de snackshot eten. Want ik heb ook gewoon honger. Je gaat hem toch verliezen? Ik ga hem verliezen. Ik ga hem verliezen, Michelle. Ik ga niet verliezen. Mensen, ze gaan verliezen. Oké, oké, oké. Zomaar gaat nou de deur op slot doen. Hij hangt even een briefje voor de deur. Dat we even vijf minuten dicht zijn, maar oh my god, ik liep net langs de McDonald's en ik had gewoon zo zin om wat te halen, want ik heb gewoon zo'n honger. Ik heb helemaal vieze smaak in mijn mond, omdat ik honger heb. Oh. Ah! <laughs> Fucking zin in wachten. Ja, wacht! Ja, ik dacht dat nee, wacht even. Oua. Wacht. 1, twee.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 Hoeveel hebben je op. seconden. seconden. Ja, hou Is <you Yeah>. klaar? Ja. <laughs> mm -mm. Michelle heeft verloren? Nee. Ja. Je hebt gewoon verloren? Nee. Ja. Oh, je oh, was zo zeker van je zaak. Ja. Is het klaar? Voor. <laughs> nou, dit weet ik niet. Dus ik heb verloren. <laughs> Fucking time. <thai. laughs> ja, kom <heb> op. <laughs> oh! Oh, één keer. Probeer één keer. Probeer één keer. Probeer één keer. keer. Echt? Is dat zo erg. Ben jij de 40 seconden toch? Probeer. Nee, ik ga geen vragen. ik oh, was echt ziek op <laughs> oh, dat gaat mijn. Hello. gaan we het heel. Ik weet vandaag gaat. Zo maar gaat gewoon stuk hè. Oh, en ik had zo'n honger, ik zit nog vol. <laughs> Oh, wat moeilijk. ik doe naar de wc. Uh, het is nou uh, 7 uur. Ik ben iets te vroeg. Kelly is hier. Mijn vriendin die mij altijd helpt met de fotoboek, Die is hier om kwart over 7. Maar het bruidspaar is nog niet binnen. Dus ik vind het een beetje raar om te uh, gaan laden en lossen. Terwijl ze er bijna aankomen. Dus ik wacht nog even. Yes, we zijn er. We hebben het gehaald. We zijn uh, hard aan het werk op al was Kaylee te laat buiten een keer wachten. Het maar heel iets te laat. 10, 10 minuten. Nee. 10. Hey. 10 minuten. 5. 10. 8. Kom, wij gaan op de foto. Ja. Oh. Hoeten aan. Dat is hem. Ja. En dan druk je op printen. Print. Nou, we zijn hier met Mert. We zijn op de vlog van Michelle Aangebeek. Hij is het boeitje van, de bruidegom. Een bruidegom, jongen daar. Een bruidegom dus, ja. Die. Nee, dat, is, dat is toch een bruidegom. Oh nee, ja, klopt. Bruid, bruidegom. Oh, je gaat gewoon nee, af nee, nee, nee. Oké, okay, dit is net. Oh. Ik ben het broertje van de bruidegom. Yes. Moester van Moetloes, Michelle Agebeeg. <laughs> dit is Michelle Agebeeg. Dit is Nederlander. Nee. niet Dit is onze mooie Bruid vandaag. Mijn bruidegom. Ja! Yeah. Uh, Leuk is hè? Michelle. Deze. Ik ben helemaal een beetje van mijn apropos hier. Ja. <laughs> apropos. Weet je, ja oké. Okay. Deze Turk. That Zonder bank. Ja. Alles goed? Voor mij ook. Hij is een neefje van mijn werkgever. Ja. Toch? Ja. Ja, oh. Oh, allebei tegelijk. Oh, nog eens. hoeveel? <laughs> ja, Nee. Hallo? Wat ziet je er mooi uit? Mooi hier, er maar aan. Zeg maar, doei! Ik nog bij. maar uh, je... Noem mij de naam niet, man. Top secret. We gaan nu afbouwen, we zijn klaar. Kelly is aan het struggelen daar. Nou, zo snel gaat het dus. <lacht> ik zie niet wat ik doe, hè? Nou, ik ben nu thuis. Mijn vriend is lekker de hot op. Die heb ik lekker de deur uitgestuurd. En ik heb lekker een avondje voor mezelf. Waar ik echt zin in had. En ik ga alvast beginnen met mijn vlog. Ik ga lekker in de pyjama op de bank liggen. En ik ga even douchen, Dat zie ik jullie nog zo. En anders zie ik jullie morgen bij carnaval. Nou, ik zo. Ja. Ik zie geen knopje. Ik ben vandaag met mijn puppy en met mijn terrorist. Haha, ik kan keren zo veel. Keren? Ja, dat vind ik heb Nee, maar eigenlijk. Nee, maar eigenlijk. Ja, is er net. Nee, ik heb heel veel. Ah, nou komt iemand naar me toe en die zegt, ik vind jouw vlog zo leuk. Dankjewel, <laughs> super lief. <laughs> <hazien> nou, ik heb een hele fanclub verzameld. <laughs> <laughs> ja, <is> natuurlijk. Ja, Kom maar. Hé, hey. hey. Mensen kennen ja. me van het van de vlog. Michelle, Ja, Ja, hey. yes. Ja, toch? Of niet? Hoe stop! Anoua heeft een hele. fanclub hier. Hé, hé. Hé, fix ze wel hoor. de chicks regelen oké okay. wij of uh, jij of uh, jullie nee, niet, hij is altijd uh, we ja, regelen ja. Uh, hij is altijd teddybissel gelicht teddybissel <laughs> doei. doei en voor de mensen die me gaan vragen naar mijn grills mijn grills zijn van my custom grills op instagram ik heb ze volgens mij vorig jaar of twee jaar geleden gekregen en ik vind ze gewoon zo fucking vet maar ik kan ze gewoon nooit in dus ik dacht echt van ik wil echt naar carnaval dat ik als een ghetto chick verkleed kan gaan en dat ik uiteindelijk dat mijn grills in kan doen en ze zijn gewoon zo so fucking dope. Nou, ik ga vandaag eens iets koken, want aangezien mensen vragen wat ik eet en of ik een keer wil filmen wat ik eet, ga ik dat nou vandaag even doen. Het gaat me geen eens om de kanalen, maar de saus oh, heavenly. Een vriendin van mij die lust geen eens genade, maar ze lust alleen mijn kanalen. Iedereen vraagt me altijd om het recept, maar niemand lukt het om het te maken zoals ik het doe. Dit is echt een wereldberoemd recept van mijn schoonvader. Dus dan heb ik hier de kanalen. Volgens uit de vriezer. Dus ik spoel ze even af. Nou, even afspoelen. Aangezien het vanuit het nog niet doet, doe ik het weer in mijn rijstekookpannetje. pannetje. Dus daarover doe ik heel veel chilisaus. Nou, een paar knoflookteentjes. Zo, dan nou zit de knof ik knoflook erbij in. En een beetje olie. En een beetje peterselie. En het eindresultaat van mijn genaaltjes. Oh my god, jullie weten niet hoe dit smaakt. Echt, Het is zo lekker. Mijn vriend kwam thuis en die zei nee, heb je garnalen gemaakt. Dus wij gaan nu lekker eten. You already know what time it is. Het is weer maandag, ik ben weer vergeten mijn vlog af te sluiten. Hoe moeilijk kan het zijn? Maar oké, okay. vond jij deze video leuk, Doe dan een duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd, doe dat dan maar even heel snel hier beneden. En zoals ik al zei, vier video's in de week. Dus ik zie jullie de volgende video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.